Die potjes, kijk, ik moet nog een draadje omhaken of uh, wegwerken. In ieder geval, eerst welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag deze hele leuke ja, potjes omhaken. En ja, deze moet ik nu even netjes wegwerken. En deze ga ik dadelijk zo uitleggen hoe dat ik dan zo'n potje omhaak. Kijk en deze die was iets breder en die heb ik vastgezet met prikketjes. dat vond ik ook heel leuk en om het zo bij elkaar te zetten ja het zijn echt hele leuke ideetjes om eigenlijk zo'n potje om te haken um, ik heb deze potjes omgehaakt met uh, tweedwol en deze heb ik gekocht bij Zeeman hier zit 110 meter op dus dan kan je echt heel veel van deze potjes mee omhaken um, even kijken dit is voor haaknaald 5 6 en dan kan je ook gewoon aanhouden wat er op staat en ja die tweedool die past ook overal bij maar je kan gewoon al het garen gebruiken um, ja wat je wil voor die potjes om te haken want ja het is gewoon heel leuk om te zien um, ja of nou een potje is of een waterflesje of je maakt er een um, hoe heet het uh, zo'n hang uh, hangpotje van ja dan maak je vijf lange uh, ja, losse kettingen en dan uh, kun je dus een uh, hang uh, ma mandje maken en dan hang je hem zo op dus dan doe je met vijf kettingen en die bind je bovenaan aan elkaar vast met een lus. Je hebt nog nodig misschien een centimeter, een schaartje, een stopnaaldje voor de draadjes weg te werken, een steekmarker als je dat makkelijk vindt en natuurlijk je haaknaald. En ik heb nu haaknaald 5,5. Uh, dan gaan we gezellig beginnen. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. We beginnen dus oeps. Sorry. Met het label eraf te halen. En ja, je kan vanuit het midden beginnen. Even kijken wat hij hier doet, ja ik heb vanuit het midden nu de draad te pakken. Ja, dat betekent dat je altijd wel ergens een Knoopje hebt. Nou, die ga ik heel even snel uit elkaar halen. Makkelijk is met knoopjes. Ik weet niet of je daar wel eens last van hebt, of niet. Dat je dan gewoon rustig zie je. Een beetje uit elkaar moet halen. En dan, ja, dan ben je eigenlijk al uh, klaar. Even de camera goed zetten, zodat jullie het makkelijk kunnen volgen. Nou, je hebt dus het uiteinde en dan maak je een opzet. Plus, en je pakt je haaknaald. even kijken of het zo beter kan zien. En dan maak je drie losse. 1, 2, 3. En je steekt in die eerste steek dus 1 2 vanaf de haaknaald, daar ga je 6 vaste in maken 6 vaste, dus je maakt hier, je steekt in, je haalt je draad op je haalt om en je haalt door, dus dit is 1 2 Vier. en ik zet er heel even het licht aan misschien nog beter kan zien, dus je hebt 4 5 6 vaste en dan sluit je de toer niet. Je gaat eigenlijk gewoon in het rond verder haken. Dan ga je dus met die zes vaste op elke vaste in de volgende toer, ga je twee vaste maken. Dus je pakt eigenlijk weer die eerste steek op en daar ga je twee vaste in één steek maken. 1, 2. Dus in één steek maak je twee vaste. en zo pak je de volgende 1 2 dat is 4 en de volgende 1 2 6 1 2 dit is 8 1 2 dit is 10 1 2 dit is 12 kijk en als je dus 12 hebt die heb je net 6 vaste gedaan en je doet er nu 2 in 1 steek dan krijg je 12 steken en dan gaan we nu kijk hier met dit onderkantje dan gaan we nu losse maken en een vaste 2 losse en een vaste dus we maken nu 2 lossen 1 2 en we slaan een steek over en dan pakken de volgende steek een vaste 2 lossen en dan zet ik hier dus wel even een steekmarker of een clipje ik heb hier een clipje dan weet ik dit is het einde van de toer en je slaat dan weer een steek over en je doet een vaste 2 lossen. Je slaat een steek over. En een vaste. En zo maak je de hele toer af. Tot je bij het begin bent. En dan zie ik je hier bij het begin. Dan zie ik je weer terug. Tot zo. En we zijn nu weer bij het begin. En je haalt je steekmarker eruit. En je sluit dus de toer. In die eerste vaste met een halve vaste. Zo. Kijk, dit is nog steeds je onderkantje van je potje. Nu gaan we drie lossen doen: 1, 2, 3. En in elke opening een vaste. Dus in elke opening gaan we een vaste doen. Een vaste. In die opening. Dus we hebben hier drie lossen gedaan je zet je steekmarkeerder erop ik vind zo'n klemmetje eigenlijk wel makkelijk want die steekmarkeerder die moet je altijd met twee handen gebruiken en hier kan ik met één hand eventjes het klemmetje erop zetten ik heb deze besteld bij de wish dus ja als je ze zoekt kan je ze daar vinden drie lossen en in die opening een vaste 1 2 3 en in de opening en vaste 1 2 3 zet de video gerust langzamer als het te snel gaat en in de opening een vaste en zo ga je door tot je bij de steekmarkeerde bent en dan zie ik je zo weer terug tot zo en op het laatst doe je nog een keer 3 lossen en je haalt de marker eruit en je steekt in en je haalt door met een halve vaste kijk dan is je toer weer netjes gesloten kijk maak je er een hangbasket van dan maak je hier nog hele leuke flosjes aan de onderkant maar goed we zijn nu nog even bezig met hoe haak je nu een potje om we hebben nu nog steeds de bodem dus we zijn nog steeds met de bodem bezig maar ja, het is maar net hoe ver. Even kijken hoe groot jouw potje is. Maar we gaan nu eigenlijk gewoon verder met het potje omhaken. Dus we gaan weer 3 losse doen. We pakken de steekmarker. En we zetten in de eerste opening nu een vaste en weer 1 2 3 losse en weer een vaste 3 losse en in die openingen weer een vaste 3 losse en in de opening een vaste 3 losse en in de opening een vaste en zo ga je lekker door totdat je weer bij het begin bent en dan zie ik je zo weer terug Tot zo. ik heb nu doorgehaakt tot het einde van de van de toer weer nog even 3 lossen je haalt je steekmarker eruit en ik zie je een beetje op grond hier liggen <laughs> van de want ik heb hier natuurlijk een potje wat hier dadelijk in moet passen en dan dit worden al kijk ze komen al bijna uit hele kleine narcisjes maar ik zit nu eventjes de potgrond weg te halen en even wat wol pakken zodat we lekker weer de volgende toer kunnen beginnen um, nou dan ga je in die opening hier Sluit je de toer en je maakt een halve vaste. Dus je haalt hem meteen door. Je begint de toer weer met drie lossen. 1, 2, 3. Je pak je steekmarker en je gaat in die eerste opening weer een vaste zetten. En je maakt weer drie lossen. 1, 2, 3. En ik geloof dat je het wel begrijpt nu. Dus ik zie je op het einde hier bij de steekmarker. Daar zie ik je weer terug. Tot zo. Ik ben weer bij de steekmarker. Die haal ik eruit. Ik sluit mijn toer met een halve vaste. En ik ga weer beginnen met drie lossen en ik zet de vaste weer in de eerste opening en dit is natuurlijk je goede kant en dit is de verkeerde kant van je weer hè? dus als je even wil passen weer dan zet je je potje erop zie je en nu kan je gewoon eigenlijk doorgaan tot je de hoogte hebt van het potje Ik kan het wel even meten uh, nou tot 6 nee tot 8 centimeter zelfs ja, nou heb ik bijvoorbeeld het vorige heb ik tot 7 centimeter gehaakt. En dat is 2,5 inch. En toen het, het sierrandje erop gehaakt. En het sierrandje bij deze is een vaste, een stokje, een vaste. Dus je kan door tot 7 centimeter. En dan zet je er een sierrandje op en dan ja dan zie ik je op het einde hierboven. want je gaat nu gewoon alleen maar alles herhalen zoals ik het uitgelegd heb en dan zie ik je bij het sierrandje dan zie ik je weer terug tot zo kijk ik heb nu doorgehaakt tot het randje eigenlijk zo en dan valt hij best wel wijd nog vind ik zelf maar dat kan je oplossen, stel dat je zegt ik vind het te wijd dan het sluit niet helemaal aan dan maak je nog een keer een randje met vaste en dan sla je een steek over, kijk dan komt die lekkere strak erin te zitten. dus dat gaan we nu ook even doen ik was net met een nieuwe toer bezig dus we gaan even de toer sluiten En de nieuwe toer is die nu dus met een losse: een losse en dan ga ik een vaste doen in de eerste steek. En dan zet ik even te kijken hoe ik het eigenlijk wat kleiner uh, kan haken, wat beter kan. Pak ik gewoon twee lossen en dan weer in die opening een vaste twee lossen en dan in de opening een vaste kijk dan wordt hij vanzelf kleiner twee losse en in de opening een vaste en zo ga ik door tot het begin van de toer zo en dan ga ik het weer passen en dan, ga ik, dan zie ik jullie zo weer terug tot zo Ik ben nu op het einde van de toer met de twee lossen en een vaste. Ik zei wel, ik doe het met een randje vaste, maar ik heb toch twee lossen en een vaste gekozen. En nu even de toer sluiten met een halve vaste. En dan ga ik nu even weer passen. Ja, en dit is dus de oplossing. Dus als je normaal gesproken met drie losse en een vaste haakt, dan doe je de laatste toer eventjes met twee losse en een vaste. Ja, dan blijft die sluit die veel beter aan. En dan ga ik nu even het sierrandje uitleggen. Dit randje, dit was een vaste, een stokje, een vaste. En dan ga je weer een vaste, een stokje, een vaste doen. Dus dat gaan we doen. pakken weer even genoeg garen dat je lekker weer door kan werken. En, nou, en we zijn hier met geëindigd met een halve vaste. Uh, we gingen dus het uh, sierrandje nu maken met. We beginnen de toer met één losse. En dan gaan we in die opening een vaste, een stokje, een vaste doen. Een vaste, een stokje. en een vaste dat is in de opening en dan ga je in de volgende opening hier dus weer een vaste een stokje een vaste doen een vaste een stokje en een vaste oh sorry dus een vaste, een stokje, een vaste en dan in de volgende opening een vaste een stokje en een vaste en dan krijg je een leuk randje bij je potje en dan zie ik je op het einde en dan zet ik eventjes weer even mijn klemmetje erop en dan zie ik je daar weer terug, tot zo! ik ben nu op het einde van de schulderprandjes en ik zal even de toer sluiten kan je de film bijna niet zien want ik zie het al bijna niet, maar dan eindig je de toer met een halve vaste pak je schaar, knip je draad af en je trekt hem door en dan heg je die natuurlijk af en dan pak je je potje en dan zet je die er netjes in zo, kijk hoe gezellig en dan kan je lekker op tafel zetten en dan ben je klaar kijk ik heb ook nog een waterflesje omgehaakt en uh, ja dan haak je natuurlijk gewoon je lengte iets langer uh, en hier heb ik het schulprandje gemaakt met een vaste, een half stokje, een stokje, een half stokje en een vaste en zo krijg je ook een heel leuk schulprandje Kijk, ik zie een draadje moet ik ook nog wegwerken. Dus ook ik heb last van uh draadjes afwerken dat dat uh, altijd het laatste is maar kijk het is een waterflesje en hoe leuk is dit als je dat dus gewoon een leuk uh, ja lekker gezellig uh, hoesje omheen haakt uh, dit was weer een video van iedereen kan haken graag de duimpjes omhoog en uh, hier abonneren op mijn foto klikken en dan zie ik je bij de volgende video weer terug tot ziens